Dag beste leerling, instructie Instructiefilmpje 4 gaat over tabs, of in het mooie Nederlands tabulaties. Je zegt, uh, er zijn standaard tabs, dat zie je hier, en er zijn tabs op maat. Die gaan we alle twee eventjes bekijken. Ik heb even een, een nieuw documentje gemaakt. Ik noem neemt tabs om het heel gemakkelijk te maken. En ik ga u tabs laten zien. Standaard zijn er tabs op 1,25 cm. Dus ik ga het eventjes proberen te tonen. Stel dat ik hier wat tekst type. Hallo. En ik wil die een beetje inspringen. Je weet dat je dat hiermee kan doen, maar er is ook een tabtoets op je toetsenbord. Dat is de moet ik dat uitleggen. Als je linksboven gaat kijken op je toetsenbord, twee knopjes dan naar onder. Dat is een taptoets. Dat is een pijltje naar links en een pijltje naar rechts. Dat is een taptoets. iedere keer als je daarop drukt, op je toetsenbord, springt je tekst waar, waar die na je cursor komt 1,25 cm in. Je ziet dat ook van boven een klein beetje. Aan de tekentjes in het lineaal. Ah, trouwens, moest je het lineaal niet zien. Weergeven. Hier lineaal weergeven. Dus als je dat balkje niet hebt met die centimeters op, je drukt weergeven van boven, kies lineaal weergeven en dan ga je die cijfers wel zien. Hè. De cijfers zijn exact centimeters van het blad. Hè. Je ziet dat het blad hier 16 centimeter bedrukt zal zijn. En dus dat zijn de, de marges waarin dat je printer kan gaan werken. Dus iedere keer als je op de taptoets drukt, springt je een stukje in. Want wat dat sommige mensen doen om iets op te schuiven is met spatie, spatie, spatie werken. Dat was uiteraard nooit de bedoeling je gaat dan nooit mooi tekst onder elkaar krijgen. Als je wat grotere letters gebruikt of de i is dan smaller en dan past dat niet helemaal. Dus nooit meer op spatie, spatie, spatie drukken, maar altijd gewoon op de tab. Dus drukken. druk. Tap, tap, tap, tap, zo vaak als je je nodig hebt. Goed. Een gewone tab zet altijd alles aan de linkerkant uitgeleid. Dus als ik hier drie keer op tab doe, tap, tap, tap, dan springt hij naar die plaats en dan type ik nieuwe woordjes. Ik ga eens eventjes een nieuw woordje typen. Uh, Sinterklaas. En ik ga daar drie keer tap doen. Tap, tap, tap. Dan springt dat juist op dezelfde plaats. Um, en altijd links uitgelegd. Dat is standaard. Goed. Ik ga wat anders doen. Ik doe de tekst weg. Ctrl-A en delete. En dan is alles weg. Voilà. Ik wil bijvoorbeeld hier hebben staan. Voornaam. Ik zal wat inzoomen. Dat is iets duidelijker. Zo. Voornaam. En daarachter iemand op puntjes. Gaat hij zijn naam ook zetten. Voilà. En dan moet hij ook zijn achternaam invullen. Wanneer dan weer die puntjes komen, en dan moet ook iemand zijn klas invullen. Zo, en dan weer die puntjes. En dan bijvoorbeeld de datum ook nog. Zo. Ik ga mij gemakkelijk maken, die puntjes ga ik gewoon kopiëren. Hè? Dus ik zie dat ik daar twee te veel heb, dus die doe ik eventjes weg. Dubbelklik gewoon op die puntjes, ctrl-c, en ik ga die hier ook even plakken. Zo, en zo. Kijk hoe dat daar nu staat, is eigenlijk helemaal niet mooi. Hè? Dus veel mooier is je dat allemaal bijvoorbeeld, zeg maar iets, op 3,5 3 centimeter mooi links uitlijnt. Dus als ik zelf die centimeters wil gaan bepalen, duid dan alles aan, dat is een belangrijke tip, hè? duid alles aan waar die tabs in gaan moeten plaatsvinden. Dus je weet dat dat in die hele blok gaat moeten plaatsvinden. Dus ga niet hier een tab plaatsen, want dan is dat alleen op die eerste regel met voornaam. Dus als je weet dat die op verschillende plaatsen moet staan, selecteer die vier regels, of die vijf, of die zes, of hoeveel dat het er ook zijn, en ga dan je tab instellen. In Google is het instellen van een tab heel simpel. Je hebt maar drie keuzes, een linkse tab, een gecentreerde tab of een rechtse tab. That's it. Er kunnen ook geen opvultekens tussen. Dat is het voorlopig. Het kan zijn dat ze dat nog uitbreiden. Voorlopig niet. Dus ik wil nu mijn tabs gaan uitlijnen, links uitlijnen, bijvoorbeeld op 4 centimeter. Stap 1, aanduiden. En 2 is gewoon klikken in uw lineaal, ergens. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. In de buurt van waar het wat je het wilt hebben. Als je daar klikt, dan zegt hij, wil je linkse tab doen? een gecentreerde tab, dat is die in het midden, of naar rechtse tab doen. Dus ik kies nu voor een linkse tab. Je gaat dat ook zien, dat is zo'n klein driehoekje een driehoekje naar rechts gericht, dat is een linkse tab. Dat staat ongeveer op 4, je kan dat nog wat gaan verplaatsen, dus ik zal het even op 3,5 en alles zetten. Er is nog altijd niks gebeurd. Stap 1 selecteren, stap 2 de tab plaatsen, en stap 3 is eigenlijk op tab gaan drukken voor datgene dat je wilt gaan tabuleren of inspringen. Dus ik ga nu voor mijn uh, puntje staan, ik druk op tab. Ik ga voor deze puntjes staan tap, deze puntjes staan tap en deze puntjes staan tap. En alles staat mooi uitgelijnd op 4 cm. Dus heel simpel, zonder op de spatiebalk te drukken, heb ik gewoon gezegd dat allemaal op 4 cm zetten. Ik heb de vorige tap, tap gedrukt en alles springt naar die 4 cm. Goed. Dat is een linkse tap. Stel dat ik hier de kleurtjes van Armandus nodig heb. Klaar. En ik wil die hier allemaal gaan noteren. Ik heb die er juist al gekopieerd en geplakt, dus ik ga eens even kijken als ik dat hier nu plak zonder opmaak of ik die dan rap kan overhalen. Ja, daar staan ze allemaal. Oei, de tabs zijn meegekomen. Je leert de kleurtjes waarschijnlijk. Red, blue, green enzovoorts. Die wil ik een keer mooi gaan centreren op 5 centimeter. Wat zie je nu, als ik hier voor red ga staan en ik doe tab en blue en green tab dan ga je zien dat er nog iets vreemd is. Die is nog altijd 4 cm links uitgeleid. Want ik had dat hier aangeduid. en dan heeft hij dat eigenlijk mee overgenomen naar de tekst die eronder kwam. Dus als ik dit hier aanduid, dit stukje, zo, dan ziet je dat er van boven, die op die 3,5 nog altijd staat. Als ik die weg wil, hè, deze, die ik hier ook kan verplaatsen, als ik die weg wil, je pakt die vast, je trekt dat naar onder, op het moment dat die daaruit, die lineaal weg is, als je dan loslaat met de muis, dan is je tap weg. En je ziet dat ook, dan wordt het weer standaard de tap van 1,27 cm. Wat ga ik nu doen? Ik wil alles gecentreerd op 5. Je klikt gewoon op de 5, of ongeveer op de 5. Je zegt tap stop in het midden toevoegen. Hier stond al een tap voor, dus die springt al naar die uh, 5 cm. Je gaat gewoon daarvoor staan. Soms, en Google eens even testen, alles aanduiden. En op de tap gewoon drukken, dan werkt die niet. Dat heb ik er juist ook gemerkt. Maar als je ervoor gaat staan, je drukt tap... Tap, tap, tap en tap. En dan springt die allemaal mooi op 5 centimeter. Dus zo heb je heel snel, dit zijn nu maar allemaal korte woordjes. Maar als je daar bijvoorbeeld een langere tekst bij zou typen, zelfs met spaties, dan ga je zien dat blijft altijd mooi uitgelijnd op 5 centimeter. En dus niks springt eigenlijk uit het center. Als je die 5 beu bent, je duidt dat aan, je pakt die 5 vast, je sleept het naar, ik zeg maar iets 8, en alles zal mooi gecentreerd op 8 centimeter zijn. De laatste die ik nog ga doen is een rechtse tab. Gewoon eventjes om te laten zien. Ik had daar juist eventjes de prijzen opgezocht, van Among Us, bijvoorbeeld. Dat was, ik ga die heel even gemakkelijk maken, 0 euro. Geen een teken maar een euro-teken. Dat was 0 euro, heel gemakkelijk. Ik had nog een gratis spelletje, dat was Rocket League tegenwoordig. Gratis. Voilà, League, voilà. En ik ga er direct het woord gratis schrijven. zo. En Minecraft had ik ook opgezocht. Maar daar versloeg ik een beetje van, dat was heel duur. Ik had het hier gezocht, startercollectie, 29,99 euro. Dus, of 29 dollar, ik denk dat het dollar tot nu. 29,99, euro. Voilà. Zoals dat nu staat, is dat eigenlijk helemaal niet mooi op zijn plaats. Ik wil dat overzichtelijker. En dan kunt je dat wat vergelijken met elkaar. Dus ik ga eens dus een rechtse top zetten op 6, bijvoorbeeld. Je ze aan, stap 1. 2. Gezorgd dat wat er al is, eventueel weggezet. Dus ik doe deze al weg. Ik ga mijn tab plaatsen. Dus op 6 zet ik een rechtse tab. En stap 3 was gewoon nog voor hetgene gaan staan dat je wil gaan laten inspringen. En je drukt gewoon op tab. Bij gratis op tab. Bij de, de dollars op tab. En je ziet dat het allemaal mooi rechts uitgelijnd is. Dus zo simpel is het werken met tabs in Google Document. Het is eigenlijk heel simpel. Er kunnen geen puntjes tussen. Dat gaat nog niet. Misschien dat ze dat nog uitbreiden. Maar je hebt een de linkse, een de rechtse en een tab. Dat is alles. Stap 1. Duid aan waar dat die overal in gaat moeten komen, want anders ben je dat tien keer opnieuw te doen. Dus één, aanduiden. Twee, de tab van boven in het lineaal gaan plaatsen. En drie, op de tabtoets drukken voor hetgene wat je doet. Niet op hetgene, hè? want als je Among Us selecteert en je drukt dan tab. Ah, hier in Google gaat dat wel, maar in Word en Wider gaat dat niet. Want dan overschrijft je door een tab. Uh, hier in Google ja, doet hij dan een standaard tab. Ook raar, maar goed, maakt nu niet zo heel veel uit. Hè. Dus ervoor in staan en op tab drukken. Dat was het, nu is de oefening voor jullie. Veel succes!